De afdeling Cardi-chirurgie kenmerkt zich door een goede samenwerking met de verpleegkundigen. Elke dag loopt de chirurg de visite met de verpleegkundigen, waarbij veel aandacht is voor bedside-teaching. Dus een hele leerzame omgeving. Kenmerkend voor de afdeling is dat we goed met elkaar samenwerken als verpleegkundigen, maar ook multidisciplinair en daarnaast veel aandacht besteden aan het inwerken van nieuwe collega's.